Heeft u ook last van goede voornemens? Van nauwelijks gebruikte sportuitrusting? Van zinnen die beginnen met dit jaar ga ik... Uh... Of van weegschaalfobie? Wij kunnen helpen. Maak om af met goede voornemens en ga voor goede gewoontes. Want bij De Leize blijven wij gezond goedkoper maken. Begin het jaar goed met nu heel wat nutri A en B producten 1 plus 1 gratis. De Leize. Mee met het leven.